Yo, leuk dat je weer in een nieuwe video, ik ben Andreas. En jongens, vergeet geen like achter te laten en te abonneren, ik heb bijna de 3k. Wow, en voor we verder gaan met de video wil ik graag even shoutout naar Postvak. Dankjewel voor je enorme promotie bro. Heel veel mensen hebben daardoor geabonneerd op mijn kanaal. Ik neem aan dat er wel over een paar dagen wat mensen gaan de-abonneren, want zo werd ik het nu eenmaal back even ways. Maar dankjewel in ieder geval voor de 3k te behalen. En ik hoop dat de mensen die hebben geabonneerd mijn video's tof vinden. Helemaal in het begin laat ik de fight zien tegen upgrade en dat we... Ja, weet je, ik zat niet zeker hoe deze afgelopen. Maar je ziet waarschijnlijk al een titel staan. En daarna nog een uh, paar andere fights. En voor de rest zien jullie wat highlights van de eerste twee uur, drie uur op de server van mij en mijn groepje. Dus jongens, vergeet even niet te liken en deze video te delen. Want als die 400 views haalt binnen de week, dan kan ik eindelijk mijn youtube rekening op deze server claimen. En dat wil ik al echt heel lang. Ik wil heel graag al bij de frisky YouTube-community horen. En dit zou heel tof zijn als we dat op deze manier kunnen halen. En uh, ja, Gerlof, uh, goed gestreden man. maar uh, zijn toch iets beter. Sheldon staat voor de base. Voor onze base. Ja. Als je dood gaat ik stop gelijk hè. Ja, dat is echt, Shit. dat is echt een grapje. Ik stop gelijk. Ik ga Blokkie naar beneden komen. Oké, okay, nee. <laughs> <laughs> <laughs> wel dat ik sta je boven. Ja. Je weet wel dat je dood gaat hè, Wat the fuckers nemen. zijn fucking veel mensen bij onze base? Wat een dus is normaal, het normaal, Boedi. Stop eens even. Boedi, je bent... Waarom heb je zoveel touwen? Booty, echt ik haat jou zo erg. Gelooop! Staat niet Gerlof voor de deur? Zullen allemaal naar binnen russen. Nee, echt niet. Doe dit eens, niks. Deur dicht, deur dicht. Wat doe je, Boedi? Hoeveel wat staat er hier voor? Bodie aan de kant, Bodie aan, aan de kant. We gaan eventjes. Kan uh... je door één ja. één cap uh, wat doe je? Je haat er. Bodie, ik haat jou zo erg. Bodie, waarom heb je dat dicht gebouwd, gast? Dat was ik niet. Oh, ze kunnen leveren, ze hebben geleverd. Ik heb ze allemaal getrapt. Ik heb ze trouwens allemaal getrapt. Ik heb dan ze dan thuis dan allemaal stairs, getrapt. Ik heb Stars, ik heb stairs. Ik heb stairs. <laughs> ja, heb jij ster? Heb je nog meer sters? Geef, geef mij ook een ster. Wat doe je? Plaats ster! Oh my god. Ik ben doodgevallen. Uh, oh, ik heb ook iemand dood. Nee, het potje. Oh, iemand opent het potje. Ik heb er iemand in de beest, iemand in de beest! Help me dan! Ik kom eraan, ik kom eraan. Ik heb hem, ik heb hem. Lekker, hè? Wie heb je dood? Remco, wait hij. Oh, is er! Gel of is binnen! Hij is Let's it. go! <laughs> Er staat hier nog iemand in, hè? Ja, ik weet het. Gaan ze, ga ze spullen pakken, boer. Ik ga ze spullen pakken. Kastje. Kastje. Lekker. Maar moeten wij hier allemaal pakken? Fuse. Lekker boys. Lekker, boys! Fuse. Nee, dat niet. Fuse. Nee, dat niet. Fuse. Dat Doe niet. direct de portie. Ja, inderdaad. Lekker man. Blijf kutten, blijf kutten, blijf kutten. Trap alert. Lekker. Ja, no shit, jongen. Ik hebben helemaal niks. Oh, ik ben. Ik ga dat. Ik ben dat. Kom uit. Lekker. Ja, oké, okay, we hebben hem. Lekker, boys. Jeetje! Lekker jongen, bro. Fucking Lol! Nooit meer. Fucking hell of. faction dreadies. is helemaal gedestrooid, boy. Wat <laughs> doet jouw faction? Ze russen allemaal naar binnen. Bro. <laughs> oh, bro. Sorry, sorry, hell of. Hopelijk kunnen we die collab nog wel eens een keer doen. wat dan nu? Zeg <laughs> maar, hij wil niet meer call cool hebben met mij. Oké, okay, ik ga even eenmaal gingen, let's go. Oh, oh, oh, oh, let's just go, let's go, let's go. Oh, ja, we hebben hem, we hebben hem. Hoe? Ik hem. zou eerst even steek voor hij hijaar chase van mijn moeder. Oh ah, ja, dat is misschien. Oh, snel top, optimaal! Nee! Nee, rahaha! Nee. Nee. <laughs> <laughs> <laughs> optimaal, dat is no effort. Nee, nee! <laughs> Dit is een grap. Ik dit ben in een... de vallen gepult. en ik ben ik heb het overleefd. Ik heb geen. Hé, hey, maar ik heb dit de... terug, dank u. Ik ben je NA hond. Ik minder. Kloot, ik kom je helpen. Waar ben je? Uh, ik kan niet met TL'en, want dan ben ik sowieso dood. Dus. Uh... Oh, mensen ah, boosten elkaar. De dat de is beast ook beast? altijd amazing om te zien, weten? Gewoon dat mensen elkaar Waar boosten zo. Ho kom naar nou de base toe of heb ik een waypoint zeker? Oké, okay, um, waarom ik zo aan het lachen was, meestal mimik no effort, met mijn video dat ik no effort had gekwickied door de Mazen tijden. ken ik al deze guys ook best wel goed. Dus ik vond het heel grappig dat ze gewoon allemaal straight op mij gingen en gewoon niet denken, gewoon alleen maar mij wilden killen. Dus ja, daarom was ik zo aan het lachen. Ik was ook heel nerveus, ik, ik wist gewoon niet wat me overkwam. Dus ja, um, in ieder geval no effort. Goed gefight. <laughs> oh papa. papa, papa. Ik, iemand boven mij. Kan iemand komen helpen oh, staan naar boven? Uh, Nee. Uh, probeer maar gewoon. Vio is dat. Ja, Vio, ik, ik rek hem, ik rek hem. Ik heb wel hulp oh, nodig. Ik heb geen gaps bij. Hem. Spring naar beneden, Andreas. Oh, damn, die is ze damage, bro. Waar ben jij Andreas? Ja, die guy zit uh, achter me. Ik heb een gap in. Hij heeft hem gefired. Iemand moet gewoon naar boven komen. Hij is ontkappen, hij is een Iemand moet nu naar boven komen, kom op, boys. Ik ben er. Hij heeft wel voldoende gepakt, buddy, ga erachter. Oké, okay, hij weg, laat hem maar. Uh, ik ben in de faller. Help dan beneden met hakken, want dat gaat toch extra snel, of niet? Ja, ik kan heel veel hakken, ik kom wel. Dan er is dan een dan hele picture fight onder mijn voeten. Ik een proberen met de boven. Oh, dit is fijn. Ik zit hier uh, echt gezellig. Mag Shit. ik even die testen? <laughs> Uh, ja, wacht. Ik ben, ik ben, ik ben bij F-Home. Kom maar naar boven. Er is hier een hele fight onder mijn voeten bezig en ik zit hier gewoon ingebokst. En dat was het voor de toffe momenten bij de SOTW 2 Jongens, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Deel even de video. Misschien krijg ik de YouTube denk als deze video 350 of 400 views heeft binnen de week. Jongens, dankjewel allemaal voor het abonneren. En ja, hopelijk gaat de Frisky map heel tof worden. Jongens, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!